Nou, diversiteit is dus nummer één. In ja, de, de, de, de, de natuur ja. wordt, ge, uh, ja, wordt ge, gemuteerd met DNA, maar ook als je kijkt naar ecosystemen, daar zitten verschillende soorten bij elkaar, dat maakt het ecosysteem stabiel. Ja. Nou, wat zie je nou in organisaties, even, even los in die idioot discussie over man-vrouw, die is helemaal niet relevant, het gaat erom, hoe ga je om met verschillende mensen? En ja, man en vrouw zijn verschillend, maar ja, ouderen en jongeren zijn ook verschillend, en Turken en Nederlanders zijn ook verschillend, en fysici en economen zijn ook verschillend. En wat je nou ziet, is dat heel vaak als mensen een, een organisatie samenstellen, dan zoeken ze toch eigenlijk liefst mensen die op elkaar lijken. Ja. En dan komt er een sollicitant. En wat zeggen ze dan? Als het positief bedoeld is, hij past goed in het team. Bedoel, bedoel ze mee te zeggen, ondertiteling, hij lijkt op ons. Hopelijk is hij net iets minder, dan kunnen wij er bovenop blijven. Wie neemt er nou iemand aan waarvan hij zegt van, ik snap die hele persoon niet. Ja. Een rare kwast is dat, maar ja, hij, is, boh, hij moet wel ergens goed in zijn. Dus hij kan iets bewezen hebben, wij spreken een... Een prof tennissor of een hele goede uh, econoom maar het is een heel ander tak van sport maar dus Zeg, ik, ik snap niet wat die man raar vindt ja. die neem je niet aan nou hè, dat is dus een killing voor innovatie en, en, ja. en creativiteit